Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? En in mijn laatste video had ik het over een uh, nieuwe Hydraken ei die ik uh, zou bestellen als mijn geld op de rekening staat. Wel, die heb ik ondertussen besteld. Maar ik heb ook wel een bericht gekregen dat ik er nog even op moet wachten. Dus het gaat toch niet voor deze week zijn, als ik geluk heb volgende week. Maar uh, dat is toch niet zeker. Maar uh, ja, ik heb wel geduld en... Uh, ik trok natuurlijk wel heel erg naar uit om een uh, nieuwe septor raken ei te ontvangen. Dan heb ik er twee in huis. Dan ga ik er natuurlijk wel stoppen denk ik. Als ik er twee heb, dan gaat wel genoeg zijn. Ik heb hier oh. zo veel kristallen en zo liggen. Dus ik moet ook wel zien dat er uh, natuurlijk genoeg plaats is voor alles. Ik wou het vandaag ook nog even hebben over een uh, van mijn favoriete planten. Ik zie mijn planten heel graag. En, uh, en elke plant of elke bloem is er natuurlijk wel veel schoonheid te zien. Maar uh, deze vond ik toch wel een heel erg bijzondere. En uh, dat is deze. Dat is echt zo'n een, een klein uh, stammetje. Ik heb er ook wel wat kristallen in de aarde liggen. En uh, dan die bladeren die zo heel uh, speciaal zijn. Het lijkt zo'n beetje op een, een palmboom. En ja, ik vond toch wel... Dat het echt iets heel speciaals heeft en ik ben er natuurlijk ook heel erg blij mee dat, dit, dat ik dit plantje in huis heb. Of dit kleine boompje of hoe dat je het ook kunt noemen. Dus ja, uh, deze, dit boompje noemt toevallig ook drakenbloedboom. Dat is uh, de naam van, de, van dit soort plant. Um, zoals dat jullie op uh, mijn YouTube kanaal wel zien, ben ik iemand die heel erg graag met de drakenenergie samenwerkt. Dat is ook een reden waarom ik dan dat tweede septerie drakenei heb besteld. En dan, toevallig, ik wist het, Toen ik het plantje kocht wist ik nog niet dat de, de, deze plant de drakenbloedboom noemde. Dat zag ik achteraf toen ik het op het internet opzocht. Dus dat komt ook heel erg goed uit omdat ik zo hard met de drakenenergie bezig ben. Vond ik, toch, vond ik dit toch wel leuk dat dit allemaal zo uh, samenkomt, echt samenpast met elkaar. Um, ja, het is heel erg warm. We gaan allemaal door, hier in België en door uh, veel andere landen in de buurt, gaan we door een hittegolf heen. Um, ik, uh, we hebben nu onlangs ook nog een, een klein waterbadje gekocht. Dus dat staat dan hier in de tuin. En daar ben ik al een paar keer mee gaan verfrissen, want dat is wel nodig met zon warm weer, dat je kunt verfrissen natuurlijk. En uh, ja, daar heb ik me al een paar keer in gelegen. Ik ben ook al een paar keer in de zon gaan zitten, maar als het heel warm is, dan kan je daar niet te lang in blijven. Zeker als je zoals mij een bleke huid hebt, dan verbrand je snel. Dus uh, ik zit er dan allemaal eventjes, maar ik kan daar niet uh, uren of zo aan een stuk blijven zitten. Ja, binnen proberen we het zoveel mogelijk te verfrissen. We hebben ventilators en zo opstaan. En uh, we houden uh, de rolluiken soms ook wel dicht. En uh, s'avonds, als het dan nacht is, zetten we de, de ramen open. Zodat er frisse lucht binnenkomt en zodat we toch het huis kunnen verfrissen van binnen. Ja, dat was eigenlijk weer een soort update naar jullie toe, omdat ik al uh, een aantal dagen weer uh, geen nieuwe video heb gepost. Ik heb ook uh, weer een, uh, een video gemaakt van de reading. Een reading voor uh, de maand juli. Volgende maand. Uh, deze keer ben ik er nog eens op tijd bij. Uh, deze maand in juli was ik er wel later bij. Maar nu ben ik dus weer op tijd voor uh, de maand juli. En uh, ja, jullie zullen wel zien dat jullie deze video bekijken. Het wordt, weer echt een, het wordt een prachtige energie. De maand juli. Heel erg, dat heel erg na, op uh, vrolijke dat heel erg met vrolijkheid heeft te maken en ja, met enthousiasme. Uh, een nieuwe start maken, je dromen uh, achterna gaan. Dat soort uh, thema's ik zou de uh, komende maand dus heel erg een grote rol gaan spelen. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En uh, ja, dit wil ik vandaag even meedelen aan jullie. <laughs> ik wens jullie allemaal nog een, een heel erg fijne tijd toe. En uh, zo gauw mijn uh, scepter ei aangekomen is, zal ik er natuurlijk ook nog een video van maken. Ik weet niet wanneer dat, dat precies gaat zijn. Ik hoop ergens volgende week. Maar als het later is, dan, ja, dan is het ook gewoon weer later. Dus ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs van mij.